Hoe ziet mijn dag eruit als vrachtwagenchauffeur? Nou, om te beginnen erg vroeg opstaan. Ik start hier, uh, ik ga lading uh, in de vrachtwagen zetten. Containers met boodschappen zeg maar, die iemand bij de Hummel koopt. En als dat klaar is uh, vertrekken we naar de klanten toe om uh, hun te bevoorraden. En eventueel nemen we containers mee terug. Ik vind het super leuk werken in het transport. Het fysieke vind ik interessant. Geen abonnement voor de fitness. Het klantcontact, dus bij de winkel. Personeel wat jou een handje helpt bij in- en uitladen. En het rijden zelf. Dat is natuurlijk wel de hoofdmotor. Achteruit inparkeren, bochtjes, moeilijke dingetjes vind ik leuk. Je moet wel dat rijden met zo'n grote jongen wel leuk vinden. Anders moet je het niet doen. <laughs> Als je bezig bent, zit niemand je op de huid. Als je gewoon je ding doet, dan, dan komt het goed. Inderdaad, de, de vrijheid toch die je hebt. Het valt me op dat de mensen hier gewoon echt wel contact maken met elkaar. Zoals als je binnenkomt, goedemorgen. Als je weggaat, werk ze. Weet je, dat is heel prettig hier. Ik vind dat ik leuke collega's heb. <lacht> dat bedoel ik dus. Ik ben ooit begonnen als boekhouder. Ik heb uh, voornamelijk twintig jaar bij de politie uh, gewerkt, twee jaar voor de klas gestaan en daarna vijf jaar een eigen rijschool uh, gehad. Ja, ik denk dat iedereen vrachtwagenchauffeur zou kunnen worden, wat je achtergrond ook is. Je moet het heel leuk vinden om te rijden. Het is elke dag een verrassing uh, waar je terecht komt. Uh, je komt bij verschillende soorten klanten en verschillende soorten plaatsen. Dat maakt het leuk. Ik heb met de Randstad Vakschool contact gehad. Die brengen je onder bij een rijschool en bewaken dan of dat traject goed loopt. En als er dingen niet lopen, dan proberen ze dat op te pakken. Ja, ondanks dat ik geen ervaring had als vrachtwagenchauffeur, heeft Randstad mij de kans gegeven om aan de slag te gaan. En ben ik bijna anderhalf jaar nu chauffeur. Ik kon altijd terecht bij Randstad met wat voor vragen ook. Dat gevoel is heel belangrijk. Randstad kan zeker helpen bij als je dingen niet leuk vindt of anders wil of beter wil. Dat ze daar naar luisteren en ideetjes geven, met je meedenken. En gewoon kijken of ze dat kunnen regelen. Heel prettig. Morgen. Uh, dan ga ik vooral uh, lekker weer rijden. Absoluut op een vrachtwagen. Ja, een grote. Wat doe jij morgen? Word jij mijn nieuwe collega?